Nou, zoals ik in de nieuwsbrief al schreef, wil ik uh, dit jaar eigenlijk gaan kijken of ik meer met, uh, met filmpjes uh, kan gaan werken. Uh, in plaats van alleen met uh, geschreven tekst. En uh, goed, het heeft te maken met mezelf meer laten zien. Maar ook uh, zoals je hebt kunnen lezen om jou jezelf meer te laten zien. Dus bij deze nodig ik je uit en daag ik je uit om mij te mailen en te zeggen dat je meedoet. En dan gaan we een afspraak maken en dan uh, ga ik jou... Uh, in de vorm van een interview, uh, vragen stellen eigenlijk over het allengeborende tweelingstuk. Uh, hoe lang weet je het al? Hoe ben je erachter gekomen? Um, wat heeft het je allemaal gebracht? Wat heeft het je opgeleverd? Heb je misschien nog tips of adviezen voor andere mensen die er nog uh, middenin zitten in dat proces? Nou goed, dat kan natuurlijk van alles en nog wat uh, worden. Dus um, Heb je het gevoel van ja, ik wil het heel erg graag. Maar vind je het stiekem ook heel erg eng. Nou, schroom dan in ieder geval niet om te mailen. Dat is, al, uh, dat is in ieder geval de eerste stap. En dan, uh, dan gaan we daarna verder kijken wat we kunnen doen. Dus uh, nou, ik hoop je snel te zien.